Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD van Almoor. En vandaag ga ik op pad met deze Otaris. Um... South, en deze Otaris is van ambulance uh, zorg, de macht. Dus we zien, um, nieuwe striping. Uh, logoetje van Amman Noord. De, de, regio, de regio is 23 en het roomnummer is 105. En uh, ja, daar gaan we vandaag dus mee spelen. En ik vind hem heel vet. Hij is gemaakt door Mark van Mark Mots NL als, uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet zeker. Sorry als ik het verkeerd zeg. Maar Achterin zie je ook een mooi uh, plaatje aan de muur. Uh, ja, ik noem maar even muur aan de zijkant uh, plakken, want die hebben ze in het echt ook. Uh, dus ik vind hem super vet te herkennen onder andere aan uh, twee uh, flitser's links en rechts, dus in totaal vier in de grill um, ja, en even een andere Nou, eigenlijk de srenen die de Audi A6 in, uh, van, de, van de Nederlandse politie ook heeft. We hebben een nieuw pakje aan, dit is Wim trouwens, ik weet niet of je het al had gezegd. En Zorg uh, Limburg Noord is bijvoorbeeld ook te volgen op Instagram en wel Facebook. Um, als je die niet volgt, linkje staan in de beschrijving als ik eraan denk. Ik zal er aan proberen te denken. Um, en als John, de eigenaar, of een van de uh, eigenaren van de account en uh, die wat vaker ook erop zit, ook van naar deze video. Welkom John. En uh, ik hoop dat ik alles een beetje doe zoals in het echt ook gaat. Anyway, we gaan naar de eerste melding, want die heb ik aangenomen. Uh, een slachtoffer met brandwonden. Dat is een beetje raar. Er komt uh, uitlaat, uh, damp, uh, gebeuren uit de achterdeur. Klein foutje, uit. Ik neem aan dat een A1 is, dus die gaan we ook zo, zo rijden. En het regent, dat is niet mooi. Nou, die melding gaan we heel vaak krijgen vandaag. Omdat... Um, ik die melding activeer met G. Kijk maar nu uitzet. en Dan krijg ik hem niet meer omdat hij er al stond. Maar als ik hem dadelijk weer aanzet, dan uh, krijg ik hem weer. In ieder geval, misschien horen jullie wat anders dan mij. Dat kan. Uh, want ik heb een nieuwe headset. Het geluid van game is voor mij anders. Uh, dus ook de microfoon. En misschien klinkt het een beetje irritant. Of ja, ik weet niet hoe het klinkt. Maar uh, ja, het is, het is ook wennen voor, voor mij natuurlijk. Voor de mensen die zich afvragen welke headset heb je, als sta je dood. De Logitech G935 geloof ik, ik heb ook echt pas 2 dagen terug gekocht en ik weet gewoon eigenlijk niet welke ik heb gekocht. Kijk, dan komt die melding weer. Maar er gaat niks uit, in ieder geval, ik ben er blij mee want hij heeft wel een goede surround system. Hij is um, draadloos dus dat is ook wel een heel goed voordeel. Surround system is, als er iets links van jou gebeurt, hoor je het ook echt links in je headset. Gebeurt iets voor jou, hoor je het voor in je headset. Um, gebeurt er iets achter jou, dan raad maar waar je het dan hoort. En gebeurt er iets voor je echt voor je neus of zo of onder je ja dan hoor je het echt gewoon overal zeg maar um, we zijn ter plaatse we gaan eens kijken de brandweer is er ook we hebben dus een melding van een uh, slachtoffer met brandwonden dat we hier naar binnen moeten uh, dus klink ik anders ja dat kan dus uh, en ik zal zelf die instelling een beetje moeten gaan uh, gaan hoe dat uh, het beste resultaat gaat geven. We zijn een heel team met officier van dienst, ja en weg zijn ze. Er. Dankjewel boys! Het slachtoffer zit rechtop, dat is altijd een goed teken, een soort van hij ligt, maar hij beweegt. We gaan met de T even een beoordeling maken en dadelijk komt een beeld wat er allemaal aan de hand is met dit slachtoffer. en dat is een klaplong eerste graads brandwonden. en uh, ja goed we gaan hem uh, medicatie geven we kunnen geen oh, no ja, we kunnen eigenlijk geen andere handelingen doen alsjeblieft we hebben alle handelingen gedaan die we moeten doen en we gaan hem nu naar het ziekenhuis uh, brengen dus normaal gesproken leggen wij hem op de vrancaar, nu gaan wij uh, met hem naar de ambulance lopen en in de buurt van de ambulance drukken we op de T dan kan hij instappen dan gaan we naar het ziekenhuis hier om de hoek. Wat er is gebeurd, ik heb geen idee. Dat zul je ook nooit weten bij meldingen. Als de slachtoffer maar veilig in het ziekenhuis aankomt. Dat is ons doel. Stap in, stap in. eens, interieurtje achter, niks mis mee, zeker niet, mooi man puts putjes kunnen vast open, oh, nu gaan we naar achter waar nou, keurig toch, niks mis mee dat ik niet weet wat hier is gebeurd en misschien wel een explosie of zo en een kloplong van alles, gaan we dan maar even met spoed naar het ziekenhuis brandwonden eerste graad vallen dan nog en dat op zich meet dan zijn natuurlijk ook over het hele lichaam is en zo dan maakt het wel anders maar ja dat weet je bij deze mod helaas niet Aankomst bij het ziekenhuis. Wat een regenachtig weertje. En dat terwijl we hier in Nederland een hittegolf tegemoet gaan. is toch wel erg zich. En ik hou er niet van van die hittegolven die we hier krijgen. Maar goed, het is niet dat we er iets aan kunnen veranderen, lijkt mij. Zo, dat is nummer 1 afgerond. Dan mag nummer 2 best wel komen van mij. Any unit we have in East een gewonde agent. Ik maak er gewoon een A1 van. En ik heb al eens met een T6 opgenomen, dat was ook eentje van Limburg-Noord en die hebben dus ook met deze sirene een hele leuke toeter en mijn game crashed. Ik zie jullie zo meteen weer. Nou, we zijn weer terug. Het is ineens nacht. Ja, het zal allemaal wel, joh. het boeit me allemaal niks. Het is gewoon lekker nacht. Dadelijk is het weer dag waarschijnlijk als de game weer crashed. Ja. Altijd zo frustrerend als die game nou weer mee stopt, dan moet je wel eens opnieuw we opstarten. En... Het duurt allemaal veel langer dan al duidelijk nodig is. Nou, we gaan er terug naar de post ofzo, we, we gaan gewoon uh, kijken wel onderweg krijg ik toch wel een melding denk ik. Dispatch to all central units, we've got a civilian shot in Little soul. Copy that dispatch. Dit is een A1 red persoon neergeschoten. En uh, de politie rijdt mee. We moeten afstand houden totdat de politie ter plaatse is. Dat was die toeter waar ik het over had, leuke toeter. Het schrijn is uit omdat we bijna te plaatsen zijn. De politie staat er al, dus dat scheelt. Dan kunnen we denk ik ook wel naderen. Staan ze ook wel bij het slachtoffer, dat zie ik niet. En daar ligt één slachtoffer en de agenten zitten bij een auto, in een auto. Ja, we gaan er gewoon heen. Dat zijn we hier over een uur nog aan het wachten. Oh, nou, heeft ook een steekwerend vest. Uh, en dan wel.. Uh, Houdt dat geloof ik ook wel wat kogels zeggen? Die is uh, fel, oranje, Starbucks. En dan denk ik: denken, ik heb het er niet in gezet. En normaal zit in een game niet oorspronkelijk uh, uh, hoe weet het, merken iets wat erop lijkt, dan maar eh, waarvan je denkt: ja, dat moet Starbucks zijn, maar ik weet het niet waarom het erin staat net zoals er bijvoorbeeld zo'n uh... ja weet je de adder die wagen dat is een bugatti veron in het echt maar ja die noemen ze natuurlijk niet zo en ja, misschien hebben ze een uh... samenwerking met Starbucks ofzo ik kan niet kijken wat met het slachtoffer aan de hand is is hij daadwerkelijk neergeschoten ja zeker in zijn buik twee eenmaal uh, een gevaarlijke plek um en in zijn onderbeen zie ik dan bovenbeen bedoel ik lijkt er ook op nee toch niet uh, één schot schotwond in de buik geen exit wound aan de achterzijde dus de kogel is er niet uitgegaan wat ik zou zien dan moeten we natuurlijk wel het truitje en zo voor omhoog doen uh, maar anders zie je dat wel dus uh, ze vragen mij nu de mot vraagt neem je hem mee of laat je hem hier wij nemen hem zeker mee Officieel leggen we nu ook weer op de bankara. Gaat er misschien dan een politieagent mee, um, dan wel richting het ziekenhuis om daar uh, hem te beschermen of te bewaken, want uh, kunnen twee dingen betekenen. Hij is neergeschoten door de politie omdat hij een verdachte is, of hij is neergeschoten omdat iemand het op hem gemunt had. En dat lijkt me niet fijn als die. Dader die dat dan zou hebben gedaan, zoiets ik heeft van: minuut, Oh, hij leeft nog, dulender, dus we gaan naar het uh, de ziekenhuis, de, uh, de ziekenhuis om het daar nog maar af te maken. En ik denk dat het ziekenhuispersoneel het ook niet heel fijn vindt als een slachtoffer of een verdachte van een schietincident daar ligt zonder politiebewaking. Dus ik zou logisch vinden als er in beide gevallen politie mee zou gaan, uh, maar ik weet niet hoe het in het echt zit. We gaan gewoon A1. Ja, keurig. Aankomt bij het ziekenhuis. Oh. Ja, rijdt hij maar door. Dus druk hier. Waar moeten we ons... De oh, andere kant worden we verwacht zo te zien. Daar staan een collega die altijd het slachtoffer van ons overneemt. Zo, yeah, like like, dan right? like so. uh, kunnen we uh, al bedoelen aan de volgende. My rent, my car, my cards, like, Any unit in the Finewood area? We've got a civilian shot in West Finewood. In area. Het lijkt wel een uh, schietstad te zijn. En dat is nou ook wel met GTA, maar we gaan door naar de volgende schietpartij. Ook daar weer hetzelfde principe, wachten tot de politie te plaatsen is. gewoon hoor nog geschreeuwen en zo. Ik zag er geloof ik een politieauto voor mij aankomen. Er is hier van alles aan de hand, ik hoor het. Maar ik zie nog geen politie, dus wij wachten hier even. Dit is denk ik al te dichtbij normaal gesproken. Normaal zouden we verder van het incident af moeten staan. We gaan nu even naar voren rijden en waarom doe ik dat nou? Om te kijken of er toch niet eens politie verstopt staat. Ja, hier gebeurt echt van alles. Oké. Okay, nou. Of de politie staat aan de achterzijde ergens geparkeerd. Of ze komen gewoon niet. Ja, hier wordt echt nog wel flink uh, geschoten en van alles gedaan. Oh, je zou nog Rent. Te. Ja. zouden we deze plek hier veilig noemen ik zeg voor niet nee helemaal niet maar wat we wel gaan doen ah oh, dat is daar achter zie ik zwaar lichten er nog maar een zwaar er. oh nee dat, dat is er nog meer politie oh, we zijn echt niet veilig nee, we rijden niet meer ah oh, dat komt natuurlijk Zo ik ja. komt nog een toerannetje aan nou de laatste melding was ook niet veel uh, we stonden daar uh, best lang te wachten en uiteindelijk uh, ging iedereen weg wat ze een aanhouding. en hebben wij uh, niemand hoeven te behandelen we gaan nu naar een uh, een A2B-rit zo te zien. One, Lincoln, 18. Respond code 3. Oh, toch een A1 rit. Oké. Okay. Uh, het ligt een beetje op een B-rit, een, uh, een uh, persoon die mogelijk suicidaal zou zijn moet worden getransporteerd. Uh, het wordt toch wel ingeschat als een ernstigere melding die A1 dan is. Oh let op de auto, dankjewel dat heeft de politie al gezien en die gaat ervan uit een let op met z'n allen zit de sirene er vast uit uh, ik vind altijd bij bepaalde melding dat je sirene extra vroeg uit moet zetten mm. zodat het niet uh, allemaal te druk wordt voor mensen als er honderden sirenes misschien op hun afkomen politie is ook op de plaatsen staan bij de persoon zo te zien morgen chef hoe is de leef get in de car thank you politie gaat meenemen aan is het echt hier 100 meter verderop. 200 meter Ah ja. oké okay. ik weet wat ik moet doen rustig rijden hoe slechter ik rij hoe meer zijn leven rechtsonder omlaag gaat en uiteindelijk zou die dan blijkbaar dood gaan ofzo ik zou nog steeds tot een A1 rit was De politie rijdt nog steeds mee normaal zit er dan wel een agent denk ik achterin Loopt daar, ben ik nou aan het worden. En rijdt de andere agent daar dan achteraan, maar voor nu, tot ze er gewoon mee rijden, vind ik ook prima, ja. Ze hebben alleen de verkeerslichten steeds niet mee. Oh. Zo, meneer. Alsjeblieft. Hij is overgedragen aan het zorgkader hier en... Zal de beste zorg mogelijk krijgen? Ik weet niet waarom de blauwe lichten zijn. Ik heb ze toch echt niet aan het staan, maar het lijkt wel alsof ze we vanuit mij komen. Joe, zo en met deze mooie achtergrond vind ik het eigenlijk wel een mooi tijdstip om de video af te sluiten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik ga jullie uh, bedanken voor het kijken. En ik ga jullie graag uh, bij de volgende video wanneer het gaat zijn, met welk voertuig dat gaat zijn. Noem maar op. Dat uh, ga ik me zo meteen eens bedenken. Want uh, ik ga meteen door met de opnames. Dus uh, laat je me verrassen en tot snel. Doei!